Ja, goedemiddag dames en heren. We zijn uh, live uh, hier in Ermelo en uh, we gaan eerst even kijken naar uh, de jeugd van Ermelo, uh, van DVS 33 Ermelo. Ze zit druk bezig met een uh, warming-up, uh, of eigenlijk gaan ze een aantal oefeningen laten zien. En uh, ik heb een uh, mooi tekstje gekregen van de uh, jeugdcommissie om uh, wat te vertellen over wat ze aan het doen zijn. Uh, ze zijn een demo aan het geven en de onderbouw van DVS vindt het belangrijk dat iedereen goede training en aandacht krijgt. En uh, zo zijn ze een jaar geleden of een aantal jaar geleden begonnen met het thema gelijke kansen. Elke training van uh, de jeugd start met een sectie met een gezamenlijke start. En tijdens die start besteden ze aandacht aan uh, multiskills. Je ziet uh, dribbelen met een kleine bal of een grote bal en touwtjes springen. En dat vinden de jeugd erg belangrijk om de gymnastische oefeningen goed te doen en het lichaam motorisch goed te ontwikkelen. En uh, nou, je ziet hier de spelers van DVS, de jeugd van de onder 8 tot en met de onder 12. En uh, per leeftijdscategorie krijgen deze spelers een uh, multiskill, wat belangrijk is op die leeftijd. Zo zie je de 8-sectie bezig met het uh, ticketje. Ik weet niet of we dat uh, in beeld kunnen rijden. Uh, ik zie ook dat ze korte sprintjes aan het doen zijn en uh, ze proberen zo kijkgedrag te creëren. En um, de wat oudere jeugd, 12, zie je kikkersprongen doen. Ik weet niet of we dat ook te zien krijgen. we zien vooral uh, touwtjes springen. En uh, spelen met de minibal. En uh, alle kinderen van de jeugd die, uh, krijgen een uh, rugtasje. En die rugtas daar zit een minibal en een springtouw. En daarmee kunnen ze, krijgt de uh, jeugd thuis de kans om extra te oefenen. Om, om nog technischer te worden. Want dat vinden we bij DVS belangrijk: dat ze de baas over de bal zijn. Dus uh, ze kunnen thuis oefenen in de tuin of op straat, vlekker lekker op het plein. En uh, zo geven de trainers uh, aan uh, de jeugd mee wat ze belangrijk vinden. Nou, en uh, wil je meer weten over uh, de onderbouw van DVS en de werkwijze? Kom dan eens kijken bij een van de trainingen van de jeugd. En spreek een trainer aan. Want uh, in Ermelo, hier is iedereen welkom.